Al meer dan 20 jaar is Joop van Delen elke dag op DVS om allerlei vrijwilligerswerk te doen. Joop is 77 jaar en is een echte DVS'er. We zoeken meer DVS'ers die ook helpen om onze vereniging te onderhouden, op wat voor manier dan ook. Kijk op dvs33.nl en meld je aan voor een van de vacatures.